Dag dames en heren, stapelwolken bepalen vandaag het weerbeeld in Nederland. Na een frisse nacht was er in eerste instantie vooral wat bewolking zichtbaar in het binnenland. Maar vooral ook veel ruimte voor de zon. In de loop van de ochtend zagen we voorzichtig de eerste spikkels, dat zijn stapelwolken, in het binnenland tot ontwikkeling komen. Ja, dat is een trend voor de komende uren. Vanmiddag steeds meer stapelwolken, maar veel meer bewolking ligt er ook ten noorden van de Waddeneilanden. En als we op de regenradar kijken, ja, dan zien we zelfs dat daaruit een heel klein priegelbuitje valt. De radar boven Nederland laat zien dat de ochtend droog is verlopen. Het is niet uitgesloten dat er vanmiddag toch een enkele stapelwolk in het binnenland ergens nog een bui kan loslaten. Maar op verreweg de meeste plaatsen verloopt deze dinsdag droog. Met in de loop van de dag in het westen zelfs flink wat zonneschijn. De wind waait uit west- of noordwestelijke richting. Veelal matig van kracht, drie tot vier bovenvoor. Ja, Dat zorgt ervoor dat de temperaturen in de kustprovincies op 18 tot 20 graden uitkomen. In het binnenland komen we wel boven de 20 graden uit en op een plekje ergens in het zuiden van Limburg ja, kan zelfs 24 graden gemeten worden. Vanavond dan verdwijnen steeds meer stapelwolken. Het klaart dan ook eventjes heel mooi op. Later verschijnen ook wel weer wat wolkenvelden en vannacht dan hebben we met een aantal wolkenvelden te maken maar toch ook zeker opklaringen en in het binnenland zijn er dan weer temperaturen mogelijk zelfs onder de 10 graden. Dat is kortstondig, want morgen loopt de temperatuur weer vrij snel op, al wordt het zeker geen warme zomerdag. We hebben namelijk met temperaturen van zo'n 19 tot 22 graden te maken, dankzij wederom een wind vanuit west- of noordwestelijke richting. In de loop van de dag neemt in het noorden de bewolking toe. In de avonduren met name kan er ook in het uiterste noorden een beetje regen vallen. Ook in de nacht naar donderdag valt er op veel plaatsen wat regen. Donderdagochtend is nog een enkele bui mogelijk. Maar verder hebben we donderdag droog weer met wel heel veel wolkenvelden. Dus slechts af en toe breekt de zon door en met temperaturen van zo'n 18 tot 20 graden is het een koele zomerdag. Temperaturen gaan na donderdag echter omhoog. Met name zo vanaf zaterdag zien we dat gebeuren. 22, 23 graden. Wolkenvelden, stapelwolken, maar dagelijks ook toch een flink portie zonneschijn. Fijne dag verder.